Welkom bij Voice. Tien jaar geleden begonnen we in een ruimte niet groter dan deze. Inmiddels bezetten we een groot deel van de mediacentrale. En vanaf deze plek zorgen we ervoor dat ruim 10.000 mkb-bedrijven zakelijk fantastisch bereikbaar zijn. Onze telefonieoplossing in de cloud stelt je in staat om overal bereikbaar te zijn. Of je nu belt met een handset... Een bureau-toestel... Of onze nieuwe app Je kunt zelfs je hele bedrijf naar het buitenland verplaatsen. Iets wat wij zelf al deden in 2013. Maar locatie onafhankelijk en flexibel bellen is niet de enige reden waarom klanten voor ons kiezen. We leveren namelijk ook geweldige support. De combinatie van prachtige techniek en geweldige support maken onze klanten de gelukkigste in de telecomwereld. Gelukkige klanten krijg je door gelukkige collega's. Daarom besloten wij in 2012 om managers en functies af te schaffen. En dat ging niet onopgemerkt. We inspireerden duizenden bedrijven met ons medewerkershandboek en door op podia te staan. Dat klinkt allemaal geweldig, maar het is vooral een kwestie van vallen en opstaan. En kijken wat wel en niet werkt. En dat doen we ook in België. En in Zuid-Afrika. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Bel dan gerust of kom langs voor een kop koffie.